Kijk je dat moment? Je wil je dag met een frisse adem beginnen, maar dan kom je erachter dat je geen tandpasta meer hebt. Ik kan me daar zo ontzettend aan irriteren. Maar op die ene dag kwam ik tot een ingeving. Dit had ik eerder gezien, ik wist het zeker. Dus ik snel naar mijn laptop toe, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken. Wat blijkt, je kan dus pot goedkoop je eigen tandpasta maken. En Vandaag ga ik laten zien hoe dat moet, in een nieuwe video van Handig. Maar wat heb je hier precies voor nodig? 1 theelepel keltisch zeezout. 2 eetlepels kokosolie. Derde ingrediënt. 1 eetlepel baking soda. En dan komen we bij het laatste 10 druppels etherische olie voor de smaak. Nu is het eigenlijk alleen nog een kwestie van alles tot een geheel mengen. En dan ben je er, je eigen tampasta. Nu wil ik je vast denken: van ja, maar waarom zou ik in godsnaam mijn eigen tandpasta moeten maken? En heel veel tandpasta's zitten namelijk fluorine. En fluorine is bewezen dat het heel slecht is voor het menselijk lichaam. Uh, het is onder andere kankerverwekkend en er zitten nog veel meer nadelen aan. Vandaar dat ik dacht: van ja, waarom zou ik niet gewoon op een hele goedkope en handige manier mijn eigen tandpasta kunnen maken? Wat ook nog geen goedkope is, want je betaalt hier echt maar een fractie voor van wat je normaal gesproken betaalt voor een normale type tandpasta. Uh, en dan is het uh, ja, nu tijd om te gaan testen. Uh, Oké, okay, ik heb het net gedaan. En ik moet je heel eerlijk zeggen, uh, als je kijkt naar het ingrediënt en hoe het proeft, valt het wel mee. Verwacht geen lekkere smaak. Maar dat moet je denk ik sowieso niet met tandpasta doen. Uh, het is namelijk in de eerste instantie gewoon bedoeld om je tanden mee schoon te maken. En ik moet je eerlijk zeggen, mijn tanden voelen echt super schoon. En uh, ik denk dat ik dit vaker ga gebruiken. Dus ik hoop dat uh, jij hier ook iets aan gaat hebben. En vond je het nou leuk? Geef even een duimpje omhoog. Je kan je hier rechtsboven abonneren. En uh, volg ze ook even op Instagram, handig.insta. Dan blijf je op de hoogte van alle tips die wij voor jou hebben. En dan uh, zie ik je de volgende keer weer. Doei!